Die week gaat ik hier niet alleen laten. Weer samen met de Blonde Party. Oh, leuk, je kijkt naar deze nieuwe week toch? Nu samen met Blondie en het is vandaag zondag. Blondie, dus ik je moeten wat vertellen. Het is Blondie haar allerlaatste week dat ze nog moet stappen en dan mag haar dikke buikje er weer af. Het vind echt een soort ponypony te worden. En dan mag ze niet aankomen dinsdag, maar dinsdag erop dan mag ze naar die hart en dan kijken. Uh, hoe en wat, op controle, welke ja, scooters mogen we weer gaan opbouwen. En dat gaan we dan doen uh, in verband met de uh, vijfband, met de AK trainer. Maar in die week ga ik even alleen laten, want ik ga naar Budapest toe. Ah, school heeft toestemming gegeven dat ik mee mag met Bram uh, Dit is zijn laatste wedstrijd voor het WK. WKM Mennen en ik ga mee naar Boedapest. de laatste voorbereidingen daarvoor. En daar gaan we vanavond vannacht heen. Om drie uur s'nachts moet ik hier zijn. En dan om vier uur s'nachts vertrekken we. Maar eerst even blondie poetsen. Het is uh, drie uur jongens. Het is weer een nieuwe fase in ons leven. Weet je zeker dat je daar slaapt. Nee, maar de berg hoeft niet daar. Oké. Dat is niet. Oh, dit is zwaar! Nee, jij. Uh, vannacht Tess weggebracht zoals jullie gezien hebben, het is maandag. Gewoon maandag, niet drie uur s'nachts maandag. En uh, Blondie is al twee keer gestapt door Stal, dus daar ben ik heel blij mee. En nu zijn we even dan op de wei om te grazen, omdat als ik helemaal naar het park loop, loop ze wil op één dag. Uh, dus ja, ze was al goed verzorgd. Tess dus is uh, onderweg naar Budapest. Heel spannend aan de ene kant. Aan de andere kant is het natuurlijk al mee geweest naar Beekbergen en Arviel, België. Dus ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het allemaal goed komt. Ik ben nog nooit in Budapest geweest of in Hongarije. Jullie wel? Ik ben benieuwd. Dus ik ben ook wel benieuwd naar de foto's. Vandaag ging ze Snitsel eten, zei ze. Dus ik ben heel benieuwd naar de foto van de Snitsel. Mag niet eten dus ik moet even mijn koek opschrijven maar we nu in de stallen we beginnen hier dus daar zit het stallen we beginnen hier naar een deur gaat weer naar de vrachtwagen toe Wc, een spijplaats die niet werkt dan oh we hebben nog een kamer hier een kamer en die hebben we gekleed voor al het hooi want ja, ruimte zat Hier, allemaal sloeren. Voor verschillende partneren. Ja, hier James. James Bond. Heb jij je eten al op? Ja. maar ik zo even weghalen. De kas. Floriano. Generaal. En dan, hier is de box van Idol. Die zat nu in een tweespan en die zijn aan het trainen. We hier water en voerbakken. Voerbakken. Ze zijn heel warm, dus die gebruiken we niet. En dan staan sommige paarden Ook nog het glas Het eten. Ja. Nou, dat is het eigenlijk. En dan is daar de vrachtwagen. Die laat ik ook nog wel voorzien. Alleen niet nu. Ik ga voor het mooi staan. En daar slapen wij in. We nou, gaan even een tour door de stallen. We staan in vaste stallen. En mijn vrienden van Bram. komen hier ook snel. Gisteren hebben we een tussenstop gemaakt. Want het is 1400 kilometer. En dat is best wel lang. Tot één stuk te rijden. Dus we zijn ergens in Duitsland zijn we gestopt. Ik ga nu even verder met mijn koek. En kijken of ik nog stallen kan uitmesten. Of water bijvullen. Of weet je wat het voordeel is. Normaal zou ik moeten met emmer zo lopen. We hebben nu een mega lange slang. En die kan wel zo. <lacht> naar de stallen toe. daar kan je water bij vullen. Super warm, James. Ik ga even de voerbakken halen. Eet opeten. Dan zie ik jullie zo weer, denk ik. Ellis, Ellis de vliegje achtervangert. Je vader gaat vliegen vangen. die <lacht> gaat echt helemaal... los. Ze gaat <lacht> zo los. Ja, rustig, Alex. Ja, dus. We zijn er op achter, ja? Het is niet meer. Het is wat ik Mijn Deze is voor mij ook al. Mijn oude hoor die. Ze lijkt echt Ik weet mannen. het. Nee. Morgen het is vandaag ja. woensdag als het goed is. Ik zat bij Floor de boeks met water. Moet veel worden. Uh, Morgen hebben we de keuring gehad. Alle paarden zijn goed gepekt. Yes! Ja, dat kon ik helaas niet filmen voor paarden aan paarden aanpakken en aangeven. Het was onhandig. Ja, dit is een neus geschuurd. Het yeah. huh? is niet zo slim. Floor is rustig. En Morgen hebben we het dressuur. Later eerst nog even trainen. Dan hebben we marathon en dan hebben we vaak is niet heel. En alles is lekker dichtbij. Dus uf, het is niet heel veel. We hebben net aardappels gefilmd. Wat dat wil je voor? Ik heb een aardappels geschilder. Ik ben nu aardappels aan het koken. Ik ben een stallen aan het doen, we water aan het vegen. Voor Floriano. Dus zo. Uh, de... Nou zijn Bram. En, ik ben het zeg maar Lianne en Quint. Die zijn voor kennen. Kijk, het is wel heel. Uh, het verf bijvoorbeeld gaat in de schoen. Maar het verf, dat komt hier, vanaf. kan ik vanaf. Dit is wel heel anders filmen dan mijn blondie. Ja, ik ga even verder met de stel aan. Ik snap hoe belangrijk jij hagelslag vindt, dus ik kom je brengen, helemaal in Hongarije.